Ontdek de nieuwe topserie van IOMABE, de nieuwe V-serie, heeft een intern waterfilter, een doorlopende luchtsluis tot onderaan voor een optimale verdeling van de koele lucht, heldere ledverlichting op meerdere plekken zodat de binnenverlichting optimaal is, luxe draagplateaus, uitrekbaar en eenvoudig in hoogte verstelbaar. De koelkast heeft grote vakken in de binnendeur en onderin het koelgedeelte drie zones. Twee zones die in luchtvochtigheid regelbaar zijn, voor het langer bewaren van groenten en fruit. En onderin de custom koelzone, waar u op een temperatuur van 0 graden vlees en vis veel langer kunt bewaren, maar ook met de speciale optie, bijvoorbeeld wijn en bier, snel terug kunt koelen. In het vriesgedeelte links heeft u rekken en manden. Het vriesgedeelte is volledig no frost, waardoor ontdooien tot de verleden tijd behoort. Bovenin het vriesgedeelte vindt u de ice Maker voor een continue voorraad ijsblokjes, en de Sweet Spot. In de Sweet Spot kunt u eenvoudig ijs of andere spullen op een temperatuur van min 12 graden bewaren. Kijk voor meer info op www.deschouwwitgoed.nl